Ik ben Arnold Strijf en betrokken op de Christelijke Hogeschool Ede als onderwijscoördinator van de Propodernatische Fase. En ik ben Jan-Willem Lutgendorf, ook betrokken aan de Christelijke Hogeschool Ede. En ik ben de onderwijstechnoloog bij de Academie Theologie. We zijn gestart met een pilot waar we verschillende type onderwijseenheden, verschillende type vakken... Aan kennisvakken, maar ook aan meer competentiegerichte vakken. Uh, experimenteel hebben we uitgezet en de ervaringen daarvan uh, hebben uh, geëvalueerd uh, voordat we echt live gingen om uh, de, het hele curriculum uh, fase voor fase, jaar na jaar, zeg maar, te transformeren. Uh, dus dat is een proces geweest van uh, een viertal jaren en inmiddels hebben we het uh, volledige curriculum uh, getransformeerd. Het, het zit hem vooral in, in de leertaak die voor studenten ook klaarstaan, die, die veel worden gebruikt waardoor je de student ook goed kan volgen in zijn studievoortgang. Uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk een van de belangrijkste pijlers waar we ons op richten met de It's Learning. Ja, Persoonlijk zou ik het gebruik van It's Learning graag willen stimuleren, omdat het in de afgelopen zeven jaar een zeer stabiele applicatie gebleken is en wij het groot genoegen een ...tot de dag van vandaag ook meer werken. Dus dat is denk ik de kracht van ietsleuring. Wat, wat ik ook een kracht vind, dat heeft ook een didactisch element, dat is dat uh, het heel, een hele intuïtieve applicatie is. Waardoor nieuwe gebruikers uh, eigenlijk nauwelijks uh, instructie nodig hebben om uh, wegwijs te geraken in, uh, in Learning. Uh, een tip zou kunnen zijn van onderschat niet welke cultuuromslag je soms uh, teweeg brengt. En uh, realiseer je ook dat dat uh, wel eens jaren in beslag kan nemen voordat uh, collega's die toch volgens het traditioneel onderwijsmodel gewend zijn uh, te functioneren, uh, toch die tijd nodig hebben en gunst die tijd ook. Ja en da daarop aansluitend uh, uh, zou ik ook zeggen je onderwijs, wat je uh, via It's Learning aan gaat bieden, uh, past dat ook dusdanig aan dat het ook uh, uh, didactisch, zeg maar, uh, juiste vormen aanneemt. Want je kan niet het onderwijs wat je in de klas geeft uh, kopiëren naar je e Want dan, uh, dan, mis je, dan sla je eigenlijk de klank mis. Voor de Academie Theologie is dat momenteel dat wij op korte termijn 100% maatwerk willen bieden voor al onze studentenprofielen en de ambities hogeschoolbreed schoolbreed zijn dat wij verwachten dat we binnen afzienbare tijd en ik hoop voor 2016 ook andere opleidingen en academisch zover hebben gekregen dat ze dat concept ook overnemen.